Muziek toevoegen aan je YouCut voor jouw eigen video's. Mijn naam is Rick Ottenhoff. ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en video's opnemen. En vandaag ga ik je uitleggen hoe je muziek kan toevoegen aan je video's in YouCut. Ik zit weer achter mijn telefoon, dit zijn in ieder geval de apps die ik uh, altijd heb. Voor dit heb je eigenlijk twee apps nodig, je hebt YouCut nodig en Google Chrome. Waarom heb je Google Chrome nodig? Is omdat je een desktop weergave nodig hebt om muziek te downloaden van YouTube. Ze hebben daar nog geen handige app voor ofzo. Dus we moeten het even op deze manier doen. Dan ga ik naar Google Chrome en dan tik ik in YouTube. Nou, bij mij zie je al gelijk uh, video's naar boven komen wat ik normaal kijk. En dan klikken we, hier zie je rechtsboven zie je drie puntjes staan. Daar klik je op en zie je daar een desktop site staan. Dat werkt als het goed is ook gewoon op iOS. Dat je in ieder geval als je een Google Chrome app hebt, dat je het op deze manier kan doen. Ik weet niet of het voor Safari werkt of voor een andere internet. Manier. Maar je moet in ieder geval naar de desktop site, daarom gebruik ik Google Chrome. Nou, dan krijg je gelijk de desktop weergave. Probeer ik even in te zoomen. Dan gaan we naar rechtsboven en dan gaan we naar YouTube Studio. Dan zijn we daar. En dan zie je dat mijn weergave een beetje omlaag zijn geraakt. En dan zie je daar linksonder zie je dat muziekicoontje staan. Dan klik je op en zeg je openen in Google Chrome. En dan kom je hier terecht. En dan kan je. Als ik de muziek even wat harder zetten. Oké, okay, op die manier kun je weer afspelen en je muziekjes op die manier uitzoeken. Dan zoomen we weer even verder in. Dan klik je hierop. Dan klik je op download. En dan wordt die gedownload. En dan staat die op je telefoon. Wil je nou meer weten over hoe je makkelijker muziek in ieder geval kan downloaden. En hoe dat precies werkt dan hierboven op het i'tje. Ik heb er al een keer een video over gemaakt van hoe je muziek kan toevoegen überhaupt of überhaupt kan downloaden. En dat kun je natuurlijk ook zo op die manier overzetten naar je telefoon. En daar heb ik ook een video over hoe je dat doet met Google Drive. Dan heb je muziekje gedownload. En dan scroll ik even naar YouCut. Nou, dan heb ik YouCut geopend en dan klikken we op deze video. Dat is deze video. En lekker pakje je thee. Ja, dat is een TikTok die ik heb gemaakt. En dan klikken we hier op muziek. En dan zie je eigenlijk bij My Music, zie je gelijk de Tratak die ik net had gedownload. Zie je staan. Dan zie je dat er gelijk als speeltje komen. ze nog daar laten beginnen. Dan klik je op Use. En nu zie je dat daar aan de bovenkant een mooie muziektijdlijn is gekomen. Lekker. Oh. Nou. Je kan er ook op klikken en zorgen dat die muziek even wat in de hart is. T. T. Nog steeds te hard. T. Nee. Nog meer T. Deze is wel lekker. Nu heb je die mooie achtergrondmuziek. Bijvoorbeeld zie je hier twee dingen staan. De bovenste is van je video. Dus die ook uitzetten. Dan doe je alleen nog maar muziek. Maar het kan natuurlijk ook. Nou, andersom zou ik niet weten wat is. Nee. Nee, ik kan in ieder geval dat hij meer op de achtergrond valt. Dat is in ieder geval hoe je muziek kan toevoegen aan UCAT. Heb je nog vragen over, laat het even onderachter in de reacties. En dan hoop ik in ieder geval dat dit zo duidelijk genoeg voor je is. Vergeet niet te abonneren of even deze, misschien deze afspeellijst te, te bekijken over YouCut als je nog niet precies weet hoe dat werkt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!